Het volgende kabinet zet voor een lastige opdracht. Hoe gaan we van vieze naar schone energie? En jij kan daarbij helpen. Gaan boetes, belastingen of juist subsidies ervoor zorgen dat jij je duurzamer gaat gedragen? Wat zegt de wetenschap? Vlees eten, autorijden, lekker op vliegvakantie gaan, duurzaam consumeren is zo makkelijk nog niet. Toch heeft de overheid drie methoden om ons op het duurzame pad te brengen. Om te beginnen kun je niet-duurzaam gedrag natuurlijk verbieden. Zo werden vroeger spuitbussen met CFK's verboden omdat ze slecht zijn voor de ozonlaag. Nu willen sommige wethouders vieze dieselauto's weer uit de binnenstad. Belangrijk is dat als je iets verbiedt, je het verbod wel moet kunnen handhaven. En dat brengt soms forse kosten met zich mee. Een tweede methode om ons gedrag te verbeteren, die niet alleen geld kost, maar ook wat oplevert, is belasting heffen. We willen namelijk niet al ons milieubelastende gedrag volledig verbieden. Je mag huis nog wel vlees eten, of autorijden, of met een vliegtuig op vakantie. Maar het liefst wel wat minder, of op een duurzamere manier. En dus is een oplossing om de vervuiler te laten betalen. Dat idee is niet nieuw. Al een eeuw geleden zei de econoom Pigou dat je vervuiling moet doorberekenen in de prijs. Zo zijn er partijen die de btw op vlees omhoog willen gooien. Vlees zorgt immers voor 40% meer uitstoot van broeikasgassen dan al het verkeer en vervoer bij elkaar. Die partijen geven met dit voorstel een duidelijk signaal af, maar de vraag is of jij je gedrag zult aanpassen. Uit onderzoek naar vet- en suikertax blijkt namelijk dat niet iedereen reageert op hogere prijzen. In een recent experiment in Frankrijk bleek dat vooral rijke mensen hun boodschappenmandje anders vullen als de prijzen van gezond en ongezond voedsel veranderen. Menselijk eetgedrag is kennelijk lastig te beïnvloeden. Ook rekeningrijden is een voorbeeld van de vervuiler betaald. Maar ga jij minder rijden als de kilometers duurder worden? Onderzoek suggereert dat de gemiddelde autorijder waarschijnlijk minder kilometers zal gaan maken. Maar dat geldt niet voor de verstokte autorijder. Die gaat misschien zelfs meer kilometers maken omdat de files afgenomen zijn. Soms heeft een extra belasting zelfs een afrechtseffect. Als jouw vliegticket voor vliegen vanaf Schiphol duurder wordt... Dan koop je misschien een ticket voor een vlucht vanaf Brussel of Düsseldorf... ...waardoor je eerst nog een stuk moet gaan rijden. Dan zijn we nog verder van huis. Naast verbieden en belasten heeft de overheid nog een derde instrument. Subsidies. Slecht gedrag wordt niet bestraft, maar goed gedrag juist beloond. Dat kost de overheid wel veel geld. Subsidies werken vooral om mensen die al twijfelen om zich duurzamer te gedragen... ...over de streep te trekken. Laten we nog eens teruggaan naar de autorijder die niet terugschrikt voor de kilometerheffing. Helpen subsidies dan? Gratis openbaar vervoer zal de autorijder niet snel overtuigen om de auto aan de kant te zetten. Maar een subsidie op elektrisch rijden kan de autorijder mogelijk wel overtuigen om de benzineauto aan de kant te zetten. Belangrijk bij het instellen van een subsidie is dat alle relevante factoren worden meegenomen. Zo bleek in Engeland dat een flinke subsidie voor dakisolatie nauwelijks effect had... omdat mensen geen zin hadden om hun zolder op te ruimen. Afhankelijk van welk duurzaam gedrag je wil stimuleren, kan de politiek dus kiezen tussen een verbod, een belasting of een subsidie. Maar bij die laatste twee moet je wel goed snappen hoe mensen en consumenten in elkaar steken.